In het vorige stukje was iedereen aan het vluchten en uh, Horatius Kokles wordt een beetje boos op hen. Hier gaat hij verder. Itaque daarom, monere, waarschuwt hij ze. Die kun je vertalen als een persoonsvorm, het is een infinitibus historius. En schrijft hij ze voor. Hij geeft ze het bevel. Oet bontem in der Ut plus correctives, om de brug te vernielen. Hoe? met ijzer, ferro, iknie, met vuur en met welk geweld ze ook maar kunnen. Dus, uh, het maakt hem eigenlijk niet uit hoe zolang die brug maar gesloopt wordt, want dat is de zwakke plek in de verdediging. Uh, dan uh, krijg je een ACI, Jij moet zelf even aanvullen, dikiet. Hij zegt dat hij, C, slaat dus hier terug op zichzelf, Horatius dus zegt dat hij zelf uh, aanval van de vijanden in betunostiu esse dat hij die zal opvangen nou dat is natuurlijk dapper van hem hij gaat het goede voorbeeld geven iemand moet als eerste blijven staan en hij zegt er nog wel eventjes bij eh, voor zover kwantum er met één lichaam Weerstand kon worden geboden. Op Systere is weerstand bieden. Op Sistie met uitgang I is de infinitief is passief. Dus hoever er met één lichaam weerstand kan worden geboden. Misschien hoopt die Stiekem wel dat misschien twee of drie mannen hem een beetje helpen. Want in je eentje brug verdedigen is toch ook wel erg moeilijk. Hij begint gelijk, hij aarzelt niet hij gaat, wadiet daar vandaan daarna gaat hij naar het eerste stukje van de brug de eerste toegang van de brug uh, je zou kunnen zeggen dat hij gewoon helemaal vooraan de brug staat en ik stel me dat zo voor dat hij aan de kant van de tegenstanders staat uh, want daar gaat hij ze tegenhouden en achter hem slopen de rest van de Romeinen straks de brug. En hij is insignis, hij is opvallend dat is een nominativus. Um, waarom valt hij op? Hij is opvallend tussen de bekende conspecta terga de bekende ruggen dat zijn de ruggen van degenen die weggaan uit het gevecht Credentium is een PPA, de weggaande personen. Dat zijn waarschijnlijk Romeinen. En zij gaan weg uit het gevecht. Een ablativus die je mag vertalen met uit. Dus het valt op dat de rest vlucht. Maar hij niet. Dan krijg je een ablativus absolutus. Op versies armis communus ad in proelium. Op versies in ppp. nadat hij gericht had, de wapens... nadat de wapens gericht waren... maar je mag ook zeggen... met gerichte wapens... Communus. Uh, in de richting van... ad ineundum proelium... om het gevecht te beginnen. Dus met de wapens in de hand om het gevecht te beginnen. In Ineundum is een gerundivum van uh, in ieren beginnen. Met het woordje ad erbij mag je er altijd van maken om te... Dus met de wapens in de aanslag om het gevecht te beginnen. Uh, en dan krijg je weer een persoonsvorm. vekiet. van, van vakeren. Uh, doet hij versteld staan. Uh, hij zorgt voor verwondering. Maar dan in het perfecte. Dus hij deed de vijanden ver, uh, versteld staan. Uh, hoe deed hij dat? Ipsom miraculo audaciae. Door het wonderbaarlijke zelf van zijn moed. Iedereen vlucht. Hij is de enige die blijft staan. Uh, dat is een wonderbaarlijk staaltje moed. En daardoor ja, schrikken de vijanden al een beetje